Ja, ik reis graag. Heel graag, zeker. Ik reis heel graag. Ja, ik heb uh, vrienden ook in het buitenland. Nee, ik denk dat ik niet veel vlieg. Ja, ik luk wel. Wat is veel? Ja, ja, denk ik. Ik denk wel bovengemiddeld veel. Ik uh, eet heel weinig vlees. Ik ben geen vegetariër. Ja. Nee, al wat uh, jaartjes niet, uh, niet meer. Um, ja, ook vanwege klimaat, maar ook vanwege dierenwelzijn. Ik, ik kan er echt wel van wakker liggen ook. Omdat het uh, nog niet direct over mensenlevens gaat, kunnen we er ons denk ik wat minder uh, even emotioneel over opwinden dan over andere dingen. Maar dat, ja, op het moment dat het echt gaat komen, dan is het al te laat. En hebben we eigenlijk uh, al heel veel problemen veroorzaakt, denk ik.